Dat ik uh, tattoos leerde kennen, dat was dat ik 16 was, vond ik eigenlijk al heel erg interessant dat ik dat bij de mensen zag. Ik had altijd al iets met kunst en uh, tekenen, daar was ik altijd al mee bezig. Ik denk dat ik 17, 18 was, had ik, uh, mijn, uh, nam ik mijn eerste tattoo. En uh, ja, sindsdien was ik echt helemaal verkocht. Tatoeëerders onder mekaar uh, vertelden niet zo gauw hun geheim. Dat was gewoon hun beroep. Dat, dat, dat hield dus gewoon dat onder mekaar. Ze hadden ook de bond van tatoeëerders en daar wist gewoon niemand niks vanaf. Ik zag het helemaal voor me dat ik gewoon dat ik tatoeëerder werd. Uh, ja, tuurlijk, de naalden van vroeger, ja, die waren twee keer zo dik. Ik, noem het al, ik zeg altijd, vroeger tatoeërden met spijkers en tegenwoordig, ja, het is gewoon microscopisch. En daarom kan je nu veel meer. Zo zijn jaren verder gevorderd en heb ik mijn eigen verder uh, ontwikkeld om mijn eigen manier te leren tatoeëren. Uh, op een gegeven moment ga je een eigen stijl leren ontwerpen en, en creëren. En dat was bij mij de realistische stijl, dat was toch altijd wat mij erg uh, aantrok. Broem, uh, portretten, dieren, het maakt niet uit als het nou realistisch is, dat vind ik gewoon, ja, dat vind ik het gewoon te gek. Het echte vak wat ik geleerd heb van vroeger, dat, ja, dat, dat kon je alleen maar van een echt tatoeweerder leren. Dus je kan niet uh, gaan googlen of iets. Dus hoe kom jij aan de informatie om te leren tatoeëren? En ik merk gewoon sinds dat ik hier ben ook dat er heel veel vraag uh, naar is. Dat mensen hier bij mij binnenkomen met de vraag van, uh, zou jij mij willen leren tatoeëren? Nou ja, dat, dat, ik vind het altijd heel erg boeiend om mensen iets te leren. Dat zit gewoon, ja, dat vind ik ook altijd uh, te gek. Als mensen iets willen leren, dan denk ik ja, ik wil jou helpen. En nu ben ik erop gekomen om een online tattoo cursus te gaan beginnen. En online, denk ik, ja, dat, dat kan toch niet, hè? op afstand iets gaan leren, dat is toch uh, moeilijk nou dat zie ik dus eigenlijk heel anders want juist door het online tatoeëren kijk je eigenlijk door mijn ogen door mijn bril op mijn handen precies uh, hoe ik werk de online uh, films die je dan krijgt uh, die je dan kan uh, starten wanneer je wil al is het midden in de nacht of uh, vandaag heb je zin in twee uurtjes uh, tatoeëren ga je twee uur die filmen kijken je kan stoppen wanneer je wil als je iets niet uh, weet spoel je de filmpje weer eventjes terug en dan uh, ken jij gewoon het vak helemaal master maken voor jezelf en je weet gewoon constant herhaling herhaling ja dat is gewoon de clue om iets te leren gewoon blijven doen en daarnaast zal ik ook een e-book een, een e erbij uh, geven dat je alles nog op papier terug kan zien je kan me daarnaast ook altijd nog bellen whatsappen en je kan altijd nog met mijn uh, video bellen. Uh, ik ga precies kijken hoe jouw valkuilen waar je tegenaan loopt. En ik zal je precies zeggen hoe je daar overheen kan komen. De, de normen van de GGD is zeer belangrijk. Tegenwoordig doen mensen alles thuis. Uh, ze gaan allemaal experimenteren. Want uh, ja, uh, er is geen uh, opleiding tot tatoeëren. Alles komt te bekijken om maar uh, zo hygiënisch mogelijk te werken. Wat gewoon super belangrijk is. De eerste jaren dat ik uh, bezig was met tatoeëren was er helemaal geen sprake van de, uh, van de hygiënische normen. Dat, uh, ja, tuurlijk, we wisten hoe we uh, uh, hygiënisch moesten werken op onze manier. Uh, jaren later kwam opeens de GGD uh, om de hoek en ja, ze wouden gewoon uh, regels uh, hanteren, net als de, de huisarts dat heeft. Ik zal dat ook zelf al, allemaal in mijn online cursussen allemaal gaan vertellen hoe voorkom je, hoe moet je werken. Gewoon zeer belangrijk. En als je dan klaar bent. De GGD-keurmerk dat hangt hier in mijn shop. Als dat niet in de shop hangt, dan, uh, dan zal ik dat me niet gaan tatoeëren. Uh, het thuis weer gaat niet gebeuren uh, real life, dus ik, ik raad mensen niet aan om een uh, vriend of een uh, kennis of een man of een vrouw als uh, proefpersoon te gaan neerzetten. Nee, uh, altijd werken op uh, kunsthuid. Kunsthuid kan je niks mis mee doen. Je kan er gewoon super supermooie uh, tattoos op maken. Als het fout is, hup, gooi het weg opnieuw. Niks aan de hand. Je hebt gewoon een kunstwerk aan de muur daarnaast.